Hé, hey Roosje! Oh, oh, ja, dat mag. Dat is je eigen bak. Hé, hey Roosje, je hebt een vies oog, Roosje. Ik ga even deze bakken eruit halen. Ja, daar zit niks in. Die is leeg. Die is natuurlijk ook leeg, want die heeft Annabel gesnoept. Ja, stoute Annabel. Je bent geen leuk paardje, Annabel. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Die is ook leeg. Ja, er zit alleen nog maar loof op. Goed zo, Joyce. Hé Joyce, kom maar Joyce. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Hé hey, Blackjack. Hé hey Annabel! Kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Nu komt Blackjack er ook aan hoor, huh? Blackjack. Ja, dan pakt Blackjack het meest. Hé hey Blackjack! Kijk hey, eens Blackjack! Oh Blackjack!